medezeggenschap is voor mij heel belangrijk, vooral de mens in de cliëntenraad. Wie ben je? Hoe gaat het met je? Hoe we het zelf in de raad doen waar ik zelf in zit, is dat we informeel voor de vergadering met elkaar een kopje koffie drinken, koekje erbij of een broodje en gewoon wie ben je? Hoe gaat het? Hoe gaat het bij jou thuis? Hoe zit je erbij? Zodat we snappen waarom je soms bepaalde reacties doet of bepaalde dingen niet hebt kunnen doen voor de raad.